Hoi, nou zoals je ziet uh, sta ik hier lekker in de zon, volle zon, midden op de dag. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. Achter mij zie je al dat mais dat echt een manshoog staat. Want dat is ik het mooie van de zomer. In de zomer kan je die overvloed ervaren. Die, die, ja, die wilde. Die, moet je kijken, als je hier om me heen kijkt, hè, ik sta je bij een beekje. Nou, dat is helemaal vol met plantjes. En er zitten ook heel veel kikkers, die sprongen net weg. Overal zie je overvloed, overvloed. Terwijl wij vaak leren dat er tekort is. Dat er schaarste is, dat er beperkte hoeveelheid is van alles. Nou, Als je in de natuur gaat ervaren, dan kan ik je echt verklappen, er is, er is overvloed. Ook in de natuur, kijk, daar zie je zo'n vlindertje. En, en dan hebben we het nog niet eens over ieder individueel grasprietje of ieder individueel bloemblaadje. Er is gewoon overvloed. Um, ja, en ook alle economische modellen zijn gebaseerd op schaarste. En uh, dat het dus die schaarste verdeeld moet worden, dat bedrijven gebruik maken van schaarse middelen en dat je dus daarom geld gaat vragen of heel veel geld voor hele schaarse dingen. En natuurlijk, soms is het zo hè, dat er van het een niet zoveel is als van het ander, maar de basis is niet dat er schaarste is in de wereld. En dat wil ik met deze video heel graag met je delen. Er uh, is overvloed. En. Um, ja, daarom heb ik ook gekozen midden op de dag. En dan is er ook overvloed aan zonlicht. Nou zie je, dan moet je die blauwe luchten zien. Het is gewoon overvloed aan blauw. En ja, misschien kun je zelf nu ook in contact komen met de overvloed in jouw leven. Of de overvloed in je lichaam. Of de overvloed in jouw bedrijf. De overvloed aan ideeën. Dus verbind je maar eens met die natuur waar ik nu sta. Of misschien sta je zelf wel in een hele mooie natuur als je dit kijkt. De kans is wat kleiner. En verbind je eens met, nou, je voelt misschien ook wel wat bruisende energie. Er zit heel veel levensenergie ook in deze tijd van het jaar. Alles wil naar buiten knallen. Er is zoveel energie, overvloed aan energie. En kijk of je dat dan ook eerst maar eens in jezelf kunt vinden. Dus kun jij overvloed in jezelf ervaren. <coughs> en dat kan overvloed zijn aan nou, bloed dat gewoon stroomt. Ademhaling, er is voldoende lucht om je heen waarschijnlijk. Dus je hebt overvloed aan lucht. En misschien kun je nog wel meer overvloed ervaren. Dat je kan ervaren dat er overvloed is aan eten. Dat je voldoende eten hebt. Overvloed aan ideeën. Veel ondernemers hebben een overvloed aan ideeën. En dat vind je soms lastig, maar het is wel overvloed. Misschien overvloed aan kritiek. Op jezelf, op anderen. Ja, dat is, lijkt negatief, maar er is wel overvloed. En ervaar dan ook die overvloed in je bedrijf. Dus waar stroomt het lekker in je bedrijf? Er kunnen al heel veel plekken zijn waar je denkt, nou, er mag wel wat meer en er mag wel wat groter. En ook in je organisatie, als je voor een organisatie werkt, want er moet altijd wat verbeterd worden. en ja, dat, dat, dat is leuk. Maar kijk eens of je nu al contact kunt maken met de overvloed die ook aanwezig is. Misschien wel waardering, overvloed aan complimenten die je krijgt. Overvloed aan kwaliteit die jij levert. verbind je met al heel die overvloed. Die overvloed die je ook om mij heen ziet. En wil ik je vragen om die overvloed in je bedrijf, die overvloed in, je, in jezelf en om nog een stap verder te gaan. Want je kunt je ook verbinden met de overvloed aan steun die je kan ervaren. De overvloed aan backup die jij hebt. De overvloed aan uh, ja, wat al jouw voorouders je bieden. Dus voel maar achter je, voel maar dat daar de energie is van je vader, je moeder. En dan kunnen ze in leven zijn of ze kunnen overleden zijn, dat maakt niet zoveel uit. En soms is het lastig om met je vader en moeder, om daar die overvloed te kunnen ervaren, die overvloed van ondersteunende energie. Dus kijk misschien of je daar aan voorbij kunt gaan, je opa's, je oma's. Je overgrootopa's, je overgrootopa's. In je groot oma's. En zo voel je dat jij een hele lijn achter je hebt staan. Een hele lijn van kracht, van energie, van zachtheid, van liefde, van ondersteuning. En er zitten vast wat haperingen in, vast wat gedoetjes in. Maar er zit ook overvloed in. Dus als je daar ook die overvloed kan ervaren. De overvloed van backup, de overvloed van steun waar je altijd op kunt leunen. Je kan bij je spreken een beetje naar achter leunen. En adem die maar eens helemaal in. En dan weet je ook dat je de overvloed niet hoe buiten jezelf hoeft te zoeken, maar dat je die altijd in jezelf kunt vinden. Maar soms helpt het om de spiegel buiten jezelf te zien. En daarom vind ik deze dertjarige tijden van de zomer zo mooi. Die overvloed die ook in, jou, in jouw bedrijf en in jouw organisatie aanwezig is. En terwijl je die overvloed in jezelf voelt, achter jezelf voelt, om je heen voelt, wil ik je vragen welke beslissing zou jij nu willen nemen of zou je anders nemen nu je deze overvloed ervaart. Dus welke beslissing zou je vanuit overvloed nemen in plaats vanuit schaarste? Hoe zou je dan andere beslissingen nemen, andere dingen gaan doen of juist laten? En daar ben ik heel benieuwd naar, dus dan mag je een berichtje achterlaten bij deze video graag.